Hey Jongens, vandaag ga ik je tips meegeven als je last hebt van droge lippen. Het is onderhand al bijna herfst, of is het al herfst officieel? Ik weet het eigenlijk niet. Het voelt als herfst, want het is een stuk kouder geworden en het regent veel. En uh, een paar dagen geleden had ik heel erg last van droge lippen en het gaf me een idee om deze video te maken. Om jullie tips mee te geven als jullie ook last krijgen van droge lippen. En je hebt het idee dat niks er tegen helpt. Dat kan zo vervelend zijn, want dan krijg je last van gesprongen lippen en dan heb je allemaal van die velletjes. En uh, nou, ik ga je in deze video tips geven die ik zelf gebruik, die heel erg fijn zijn. En ik ga ook een do-it-yourself lipscrub laten zien in deze video. En de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, want laten we daarmee even mee beginnen, zijn kokosolie. Gewoon van de Albert Heijn. Uh, dat is een hele grote pot, daar kun je heel erg lang mee. Je kunt ermee bakken en braden. Uh, dat doe ik eigenlijk nooit, ik gebruik het alleen maar voor beauty doeleinden. Uh, een potje honing. Gewoon normale heldere honing. Maakt niet zoveel uit welke ja, honing je hebt. En ik kristalsuiker. En je kunt eigenlijk alle soorten suiker gebruiken: rietsuiker, bruine suiker. Maar ik vind kristalsuiker vind ik gewoon prima. Wat je vervolgens nodig hebt is ook een bakje en een lepeltje. Nou, en wat ik als eerste doe is dat ik een um, goede hoeveelheid kokosolie pak. Voor je, als je het voor je lichaam zou gebruiken, dan zou je ook olijfolie kunnen gebruiken. Maar ik vind olijfolie voor je gezicht vind ik niet zo heel prettig. Dus dat doe ik niet. Oh, en de kokosolie smelt heel snel. Dat betekent dat als het warm is in de zomer, dan is het vloeibaar. Nu is het wat kouder in huis. Dus nou is het redelijk uh, hard en dik. Het ziet er weer heel raar uit. Het ziet eruit als kaarsvet, Alsof het, als je er zo'n kaars van kan maken. Dan doe je gewoon één eetlepel suiker erbij. Ik heb zeg maar. Oh, ik heb nu zoveel. Uh, ja, wat zou het zijn? Eén volle eetlepel kokos, uh, kokosolie. Daarna ook één eetlepel suiker erbij ongeveer. En tenslotte doe je er ook één eetlepel honing bij. En tenslotte mix je het allemaal samen. En het kan in het begin een beetje moeilijk zijn omdat die kokosolie die is dus heel erg um, vast. Maar het komt vanzelf goed. Gewoon doorboren. <laughs> het fijne aan deze lipscrub is, is dat je hem uh, kunt bewaren in de, in de koelkast. Dan blijft hij heel goed. Het is wel erg koud. Je kunt hem ook wel kamertemperatuur bewaren, maar dan mag het niet te warm zijn in je woonkamer. En het is gewoon heel makkelijk om bij de hand te houden. Dus als je een klein potje hebt waar je het in kunt doen, dan kun je hem gewoon altijd kun je hem even pakken om uh, even je lip te scrubben als je daar behoefte aan hebt. Kijk, ik heb ook zo'n klein potje waar ik, die, waar ik die scrub in bewaar. En dan kan ik het altijd pakken. Dat is heel makkelijk. Nou, moet ik moet even door met roeren. Zo, en als je dan hebt gemixt, ziet het er ongeveer zo uit. En uh, ja, vervolgens zou ik zeggen scrubben maar. Ik kunt gewoon een goede hoeveelheid pakken. En daarna weer je, je zachtjes met je vingertoppen over je lip heen scrubben. Het voordeel hiervan is dat de doorbloeding extra wordt gestimuleerd, dat je velletjes weghaalt. dat je lippen wat voller en een gezonder uitzien. En het smaakt ook heel erg lekker deze lipstrip. Daarna kun je hem of laten zitten of je haalt hem er weer af. Met een doekje of wat dan ook. Maar het voelt wel heel erg comfortabel en heel lekker warm op je lippen. Dus ik vind dat heel prettig. Je kunt bij deze lipschip ook pepermuntolie of kaneelolie toevoegen. En dan zorg je ook nog voor een plamping effect. Dus dan worden je lippen ook nog zelfs een stukje groter. En dan zetten ze wat op doordat je ze aan het masseren bent en die pepermunt en kaneelolie. Je zorgt dan dat ze echt... Ja, worden ze een beetje gestimuleerd. Om dan... Ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik <laughs> krijg je gewoon grotere lippen van. Dus uh, als je houdt van lipplamping, dan uh, zou ik zeker... Uh, of of vapormuntolie toevoegen. Een andere manier om je lippen te scrubben om die velletjes weg te halen als ze heel erg droog zijn. Uh, is door middel van een washandje. Je maakt het washandje met warm water nat. En daarmee wrijf je zachtjes over je lippen heen om die velletjes weg te halen. Je kunt een beetje roterende bewegingen maken. En dat is ook echt heel erg fijn voor je lippen. Daarna voelen ze ook weer heel erg zacht aan. Dus ik denk dat iedereen wel washandjes in de kast heeft. Dus dat is echt een goede tip. Om je lippen mee zacht te maken. En zorg dat die velletjes weggaan. Maar het zou kunnen zijn dat je lippen daarna nog steeds heel erg uh, schaal aanvoelen. En nog niet heel comfortabel. Want als je natuurlijk last hebt van droge lippen. Gaat niet 1, 2, 3 weg. Dat duurt even. Dit is al een heel goed begin. Maar wat ik heel erg fijn vind. Is om oogcreme aan te brengen op mijn lippen. En ik heb hier de oogcreme van Baratti. En die kun je kopen bij Douglas. Ik hoop dat hij even inzoomt. Dit is de oogcreme van Baratti. Ze verkopen deze bij Douglas. Ik vind hem heel erg fijn. Hij is niet zo heel erg duur. Het fijne van een oogcreme is dat het super snel intrekt. Omdat die, die huid rondom je ogen is ook heel erg teer en dun. En daar zijn oogcremes op gemaakt. En die, um, en die huid van je lippen is eigenlijk ook heel erg dun. Dus dat werkt gewoon super fijn. Mijn lippen voelen daarna gewoon echt veel. Fijner aan dan wanneer ik een ander product gebruik, een of zo, want dat kan heel erg prikken. Maar zo'n oogrem is vaak ook speciaal voor de gevoelige huid, omdat die huid natuurlijk super teer is. En dat is juist zo fijn voor je lippen als je lippen schraal zijn. Dus uh, de tweede tip die ik voor je heb is uh, gebruik oogrem voor je lippen en je zult merken dat het echt heel erg fijn werkt. Daarna, wat je ook kunt doen als je last hebt van schaal lippen, is natuurlijk vaseline gebruiken. Dat, dat kan. Vaseline is bij mij altijd zeg maar, de laatste optie. Als mijn lippen echt niks meer verdragen of het voelt zo naar, dan kunnen ze meestal wel vaseline verdragen. Maar het doet verder niet zo heel erg veel natuurlijk vaseline. Het is gewoon een soort laagje, een soort plastic laagje ter bescherming over je lippen. Wat ik nog iets fijner vind, maar net iets prijziger, dat is de Rosebud zelf. Uh, deze heb ik altijd in betaalst, het is mijn favoriete potje, uh, hij is roze, hij ruikt, hij ruikt zo lekker en hij is zo fijn voor je lippen. Het doet net wat meer dan vaseline omdat er allemaal verzorgende bestanddelen in zitten. En het, ja, het prikt niet, het is, het is een soort vaseline, maar dan extra bestanddelen. En ze hebben hem ook in tubetjes, bij Douglas en volgens mij verkopen ze hem tegenwoordig ook bij Ethos. Hebben ze allerlei soorten van deze, maar de blauwe, dus de originele, die vind ik echt het allerfijnst. Nou, zo'n potje is al 14 euro. Dus net ja, wat ik zei, iets duurder dan vaseline. Als je nog iets naar iets luxe producten op zoek bent. Dan wat ik heel erg fijn vind is de lip conditioner van Estee Lauder. Hij zit in een soort, ja gewoon een lipstick holder. Het ziet er heel fancy uit. Maar dan is het gewoon een witte lipstick. En uh, die verzorgt ook heel erg fijn. Dus deze heb ik in mijn tas zitten. Even als backup als ik uh, net een beschermingslaagje over mijn lippen wil aanbrengen. Het is heel makkelijk, werkt heel ja, het werkt gewoon heel fijn. En um, ja, het is een soort luxe labello. Zo zou je het kunnen zien. <laughs> maar ik vind het hem heel erg prettig. Nou, dit waren eigenlijk de tips die ik voor je heb. Als je last hebt van droge lippen. Als je echt een SOS. <laughs> als je SOS, het nodig hebt. <laughs> ik hoop dat je iets aan mijn tips zult hebben. Heb je zelf nog tips? Heb je... Dingen waarvan je denkt, ja maar dat werkt echt goed voor mij. Zet het dan in de comments onder mijn video. Want dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En dan voeg ik hem als dit toe in mijn blog. Heb je verder nog vragen, suggesties of opmerkingen? Um, misschien over mijn video's. Of misschien heb je wel een aanvraag voor een nieuwe video. Waarvan je wilt dat ik het er iets over heb in mijn video's. Nou, laat het me weten. Vind ik ontzettend leuk. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En jezelf te abonneren op mijn kanaal als je vaker deze video's wilt zien. Uh, zoals mij hebben nu heel vaak video's achter elkaar gezegd. <laughs> Sorry, ik kan niet helpen. Uh, maar nogmaals bedankt en ik zie je graag de volgende keer. Doeg!